Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag hebben we het weer over de Air Up. Samen met Eliza natuurlijk. Van Eliza maakt het mee. Kijk naar de filmpjes. Ja. Uh, we hadden uh, een berichtje gehad van, uh, van Stan. En Stan wilde graag dat we ananas gingen proberen. En ijskoffie. En lemon basilicum. Nou, lemon basilicum was ik net te laat bestellen. Ben ik wel nieuwsgierig. Ja. Ijskoffie heb ik even geskipt. Dat lijkt me niet, niet lekker namelijk een Air Up fles. Maar we hebben wel, we hadden de doos opengemaakt, ja, zien we de ananas eruit. Pineapple, oftewel ananas. Pineapple apple pie. Heel lekker. Ik ga de erf alvast plakken. Yes. Even openmaken. Dan zouden we het smaakje dit natuurlijk wel af moeten halen. Ja stoot jij nou? o, o. <laughs> Dit hoort je al om. Ananas erop. Dus Stan, we gaan het anders proberen. Ja, het smaakt echt naar, eh, wel naar... Wat licht. Pineapple. Het heeft een hoog spoorje opgehaald. <laughs> je wordt in een in de, in een ananas, toch? <laughs> jij ja, proef maar eens. <laughs> Ja, het smaakt naar spons op huis. Ja. Dat is het? Het smaakt net Nee, het is wel gekke, smaakt niet naar spons op huis, hij smaakt gewoon naar ananas. Ik had ook lemon, wil je even de lemon laten zien? Lemon. Zou je wel van Lemon. Lemon. nee, lime was het. Limoen Limon is dat op zo? Ja, dat ga je zoeken hoor. Heb je dat ding gedaan? Nee. De Lime? Nee. En. Lime die heeft een lichte geur, iets wat zuurig, dat is limoen, dus niet te warm met lemon, wat citroen is. En dit... Ik voelde het een klein beetje naar 7-up smaak. Ach, moet we de... Maar dan zonder de, de, de bubbels. Weet je wat we een keer moeten doen? Nou, <lacht> heb jij een goed idee? Een ja. Ja. spa erbij doen! Ja, we gaan spa we doen een keer een, een spa uitzending Een video Van opnieuw. nieuws. Gaat, dan Eer op je huis We gaan uh, en dan gaan we gewoon uh, een paar smaken met uh, bubbels proberen. Hoe kijk hoe dat smaakt. Ja. Heel proef? Ja. En? Ja lekker. Lekker. Ja. Weet je wat ik ook zo lekker vind? Gewoon ja. zo'n vrucht. Dat vrucht zelf limoen of uh, je dan uh, zo... ja, En je ja, gezicht... Dan krijg je wel heel, heel zuur ja, hield je hields van kijken. Wat hebben we niet nog een smaakje? Ja, we hadden, we hadden ook kerst besteld. Laat die maar zien. Sherry. Sherry. Sherry, Sherry, Sherry, Sherry. Sherry, Sherry. Die ruikt heel erg lekker. Oh ja, was er niet nog iemand die iets zei over het rietje? Ja, dat was ehm. Um, oh, weet ook weer met volgens mij. Die ja. zei van ja, geen haat, maar uh, je moet je fles gewoon drinken met een rietje. Klopt. Dat was mijn eerste filmpje, alweer een paar maanden geleden. Toen had ik, mijn, had ik de fles net uitgepakt. Toen dacht ik van, oh, ik, uh, hey, ik moet zo drinken. Maar ik weet inmiddels dat het uh, via het rietje moet. Maar toch, bedankt voor de tip. Mag ik hem maar op? Maar trouwens, meer mensen die er al op hadden gewezen. En ik was er zelf ook vrij vlot achter. Want als de fles half leeg is, dan wordt het uh, een beetje lastig drinken natuurlijk. Mag ik hem maar, maar op, ding? Ben je ja. een klein beetje terug voor de smaak, zo, de lucht erachter. Ja. Kers? Ja, kerst. Weet je nou, dat het sherry coke, maar dan zonder de cola. Ja. Weet je toen nog die cola die we hadden, die was vies, van Erop. De cola van Erop, die is. Uh, die gaan we niet moeten doen. Maar goed. Weet je welke smaak we ook nog hebben? Ja, Kijk, de deze heeft Sven nieuw besteld. Ja, ik had die van een collega geleend, de was ook erg lekker. Maar, Alleen duur hè, ik al verteld hè. Want uh, na twee flessen de smaak eraf. En Sven lief niet. Die heb ik altijd op voorraad, dat is mijn favoriet. Maar ik gaan nu verder met de. Waar is het terug? Lime. Met de lime. lime. Die vind ik erg lekker. Dat is eigenlijk de winnaar van vandaag. Je hebt gewonnen lime, dat maakt het ja, eigenlijk is hetzelfde. Bedankt voor het kijken. Nog meer, als ik nog meer smaken moet testen voor jullie, dan horen we dat graag. Tot de volgende keer. Ja. Lekker duimpje. Amira, klik belletje belletje. Ja, en tot de volgende keer.